niet, we verkopen ook nog producten die we zelf gebruiken: um, de waze, fruacaudas, BCA's, creatine en natuurlijk een bottle waar je alles in moet doen. Welkom allemaal bij een nieuwe vlog van Alpha Mijn naam is Paco vandaag gaan we een typische leg day doen: compound oefeningen en oefeningen voor de detail. Zoals jullie zien, ik heb nog niet echt een pomp, maar na de training gaan we nog een keer filmen en kijken of ze er opgeblazen Oefening 1. We gaan beginnen met de front frontquats. We doen hem bij de smitmachine, omdat we dan minder hoeven te focussen op het balanceren van de stang. Dus kunnen we meer focussen op onze benen zelf. Let's go! We hebben front squat gedaan Dan gaan we meteen door met de back squat. Mm. We hebben oefeningen gedaan, full squat, bench squat. We gaan nu uh, lying leg curl doen voor de hamstrings. Een isolatie oefening, de hamstrings even lekker slopen. Skinny. We kunnen nu doen. We vinden deze machine eigenlijk niet zo fijn. Daarom doen we hem wat lichter en we gaan echt focussen op de uitvoering. We kunnen de bovenbenen natuurlijk niet vergeten. Wil ik de vlog ook afsluiten? We hebben vier oefeningen gedaan: twee compounds, twee voor het detail. We afgemaakt met walkie lunches. 20 kilo aan kant, plus tang. Helemaal kapot. Ja, nou, komt dus hopelijk wel wat meer. Ja. Vond je deze video nou leuk? Like, subscribe, goeie comment. Wij zijn Alpha Vision. Visualize, work, make it happen. Tot de volgende keer!